Vrijwillig onze zonden beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons aanhoudend te reinigen van alle ongerechtigheid, alles wat niet in overeenstemming is met zijn wil, zijn gedachten en zijn handelen. Elke dag van ons leven hebben we vergeving nodig. De Heilige Geest laat in ons hart het alarm afgaan om zonde te herkennen. Hij geeft ons de kracht van het bloed van Jezus om onszelf aanhoudend van zonde te reinigen. Maar als we door veroordeling zijn overweldigd, dan kunnen we er zeker van zijn dat het niet van God is. Hij stuurde Jezus om voor ons te sterven om de prijs voor onze zonde te betalen. Jezus droeg onze zonden en veroordeling aan het kruis, zie Jesaja 53. Wanneer God het juk van onze zonde verbreekt, verwijdert Hij ook schuld. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons aanhoudend te reinigen van alle ongerechtigheid. De duivel weet dat veroordeling en schaamte ons weerhoudt om God in gebed te benaderen, om vergeving te ontvangen en een intieme gemeenschap met Hem te hebben. Slecht over onszelf voelen of geloven dat God kwaad op ons is, scheidt ons van zijn aanwezigheid. Hij zal je nooit verlaten, dus trek je niet van hem terug vanwege veroordeling. Ontvang zijn vergeving en wandel met hem. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, Dank U dat U mij laat zien dat veroordeling niet van U is. Vandaag ontvang ik Uw vergeving. U hebt mij van de zonde gereinigd, zodat ik rechtvaardig voor U kan leven. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag.